met A Wijnstra van Waterschap zelfvest. Oké, okay, hoogwater vanavond om 10 uur en er wordt 3 3,40 meter 40 verwacht. Goed, wij zullen actie ondernemen. Jongens, uh, vanavond de uh, Verwachten We wachten om 10 uh, uur uh, waterstand van 3,40 plus. Dus die handen moet dicht. Bedden en Henry zijn uh, ploegleiders. Uh, we gaan straks eerst uh, de borgenroute rijden. Uh, vervolgens gaan we de kopuurresluiting. Goed, nou, dan gaan we los. Het team bestaat uit zes personen. Die hebben dan een rol om het verkeer om te leiden, eh, borden om te klappen eh, en tegen ze natuurlijk de koppures te bedienen, dicht te zetten. Noord, noordkleine uh, kleine gesloten en over. We hebben uh, meestal uh, over een, uh, een noordwestenstorm. Uh, voorafgaand kan het ook wel zuidwester zuidwesten zijn. Dan draait het uh, over Nederland, krijg je een Noordwesten. En dan krijg je ineens een uh, zodanige waterstand dat het water uh, opgestuurd wordt en uh, dat de computers gesloten moeten worden. Uh, kijk, je hebt natuurlijk uh, tijden, laag- en hoogwater. En met een hoge waterstand kan er wel een meter of anderhalve, twee meter waterbel komen. Nou, het is natuurlijk op zich bijzonder. Uh, uh, coupures in, in, in stedelijk gebied, in zo'n havenweg, komt het ook niet zo vaak voor in Nederland. Dit is, uh, gedeelte is buiten Dijks. Uh, we moeten de Coupures sluiten, anders zou Delzij onderlopen. worden gesloten, alweer. Hier past 3-12 zeilen voor de centrale post. De deuren zijn gesloten. We garanderen veiligheid naar de burgers toe. Dus dat houdt ook in dat je dus, zeker na minimaal een uur, anderhalf uur voor hoog water, gaan de deuren dicht. Nou in principe is het zo, kijk als je dan gesloten bent, dan ga je met uh, alle broekleden ga je naar het uh, gemalen 3 zeilen. En dan wachten we dus op afschaling zodat de waterstand gezakt is en dat de deuren weer geopend kunnen worden. Post 3 deel zeilen voor de centrale post. We zijn gereed voor de opening.